Ik ben Rosalie Thomassen en ik ben in het dagelijks leven zelfstandig ondernemer in PR en organisatie. En in die hoedanigheid ook aangesteld als directeur van de stichting Maalwaal van Limburg, bekend van het festival en het geboendes van Limburghuis. Ik woon in de wijk Hatertse Hei. Wat ik prettig vind aan Hatertse Hei is dat, het, dat daar mijn roots liggen. Mijn opa is daar geboren, mijn vader is daar geboren. En het is een wijk met heel veel mix van uh, oud en nieuw. Een geboren en getogen Nijmezen, daar voel ik me daar heel erg uh, thuis. Mijn familie woont daar en mijn vrienden wonen daar. Als een uh, stad die mooi in balans is. Het is echt een hele spannende stad, een bruisende stad uh, die groeit en die leeft en uh, die heel dynamisch is. Maar het heeft ook wel de goede trekjes van een dorp het rijke culturele klimaat, uh, waar heel veel ruimte is voor experiment en uh, nieuwe initiatieven, dat vind ik heel aantrekkelijk. En tegelijkertijd ook die hele mooie oude stad met die hele lange historie, de oudste stad van Nederland. Uh, ja, die geschiedenis zit vol met mooie, spannende, inspirerende verhalen van de hele verre geschiedenis van de Romeinen tot aan de hele recente geschiedenis. We zitten nu nog midden in de coronacrisis, dus ik hoop dat we daar gewoon goed van herstellen. Dat we ons bruisende karakter weer terugkrijgen, dat we zo snel mogelijk al die mooie festivals het uitgaansleven weer terug weten te winnen. En dat onze ondernemers er ook snel weer bovenop komen. Dat is eigenlijk al op korte termijn wel hoop. Nou, ik denk dat we binnen nu en vijf jaar gaan zien dat Nijmegen al behoorlijk gaat groeien. Je ziet dat groen onder druk komt te staan, dat lege plekken volgebouwd gaan worden, zoals het stadseiland. Ik denk dat het dan heel erg belangrijk is om goed te kiezen voor welke plekken je ook openhoudt in de stad. En niet alleen omdat je groen nodig hebt om te recreëren, maar je moet ook plekken openhouden bijvoorbeeld voor kunstenaars. Je merkt dat hier nu te dupe worden van die bouwdrift van Nijmegen en daardoor is er steeds minder atelierruimte. En Dat vind ik op korte termijn wel een zorg en dat hoort ook echt bij Nijmegen, dat we die mensen ook een plek gunnen. Wat ik Nijmegen af toe wel eens mee wil geven is dat het een beetje een kalimeren complexe heeft en te bescheiden is. Ik denk dat Nijmegen echt een hele bijzondere, unieke stad is. Welke stad heeft nou een natuurgebied? Pal aan de binnenstad liggen, uh, acht kilometer strand midden in zijn stad. Dat is prachtig, dat mogen we best wel meer uitdragen, maar niet veel. Want het moet natuurlijk ook wel die, die, die, die leuke, dorpse, gemoedelijke stad blijven die het nu is. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen